De GP1486 is een superzuinige tafelmodel vrieskast van Liebherr. Deze vrieskast is 85 cm hoog en 60 cm breed. De Liebherr heeft energielabel A en verbruikt dus zeer weinig stroom. De bediening is bij dit model digitaal en zit bovenop. Met de knoppen en het display stelt u de vriezer in zoals u wilt. De koelkast is makkelijk te openen met de greep voorop. Aan de binnenkant van de vriezer zien we dat deze is ingedeeld in vier vriesladen. Deze zijn zeer ruim. Meerdere broden in een lade is geen enkel probleem. De vriesladen zijn uitneembaar, waardoor de ruimte flexibel te gebruiken is. De vriezer kan per dag 11 kilogram invriezen en bij stroomstoring... Blijft uw eten in de GP 1486 toch nog 38 uur lang goed? Kortom, zuinig, ruim en degelijk.